Hi guys en welkom bij een nieuwe video. Ja, we zijn er weer hoor. Oh baby, oh, oh baby, oh baby. Oh. Ik weet niet eens waar we zijn gebleven. Oh, hé, hey. oh ja. Was dit waar we zijn geëindigd? Ik weet het niet eens. Maar ik was de soperbare dief. Uh, of crimineel. En wat was het dan dat ik had? Ja, ik ben net gepromoveerd. Denk ik. ik. moet even kijken hoor, want ik zat zelf niet eens meer weten. Nee, dat was het niet. Ik wilde, denk ik, ik weet niet eens wat ik wilde. Ik denk dat ik eerst naar een niveau 10 wilde. Om vervolgens, dan ben je namelijk het brein, dan ben je nummer 10. Dus als je dan even hier gaat kijken, waar kan je dat zien ook weer? Ik dacht hier. Agend. Uh, uh, even kijken want er was prestaties denk ik. Ik ga heel hoor jongens. Wacht heel even. Ja, prestaties hier. Um, deze wilde ik ook nog een beetje gaan doen tegelijk. Dan heb je hier alles voor de wetenschap, dan krijg je puntjes. Nou, in totaal heb ik 175 puntjes. Alles met de slot ervoor, heb ik nog niet gedaan. Nou, de pen is het machtigst. Nou, ik heb dus nog niet een... Nou ja. Je ziet dat ik de meeste dingen nog niet heb gedaan. Zo ben ik geen topmanager. Oh, wacht. <laughs> ik zie dat ik geen... Deel van Nou, zo zie je dat ik ook nog niet 1 miljoen heb gehaald. Uh, Appetje voor de dorst. Even kijken. Uh, hoeveel, hoeveel rozen hebben we eigenlijk? op niet je... Uh, ja, je hebt nooit genoeg aan rozen, zeggen ze maar. Weet je wat. Alles verkopen. Want dan heb ik ook weer wat geld. En dan, een beetje lullig dat ik dat ga doen, maar ik, nee, nee, dat no, willen we niet, dat willen we niet. Dan doen we twee rozen, struiken, en dan doen we twee van die, hap. Ja. ga ik even mijn hele badkamer versteviger en een betere kraan, et cetera, geven. En dan, oh, deze is allemaal al gedaan. Heb je met spiegel iets? Denk het niet. Ja, behalve je slim passen. Ik kan hier nog een stevige kraan maken. En dan is de badkamer helemaal tiktop. Dan zie ik je zo. In niveau 7. Jij! Trouwens, jongens. Dat, dat zie ik in één keer. Ik ben van de 45 abonnees ben ik naar de 47 abonnees geschoten. Dus ik heb gewoon... Twee abonnees erbij. En ik ben er heel blij mee. Als we dan voor het einde van het jaar, mensen, het jaar dat jullie het zien, vijftig of meer hebben, zou ik wel geweldig vinden. En nu doet het we wel geweldig dat ik gewoon twee abonnees erbij heb. We gaan op de 47 abonnees nu. En, nou ja, weet je, ik ga niet elke half uur een, een pop-up in, in de video laten zien met vergeet niet te abonneren en dan had ik het wel, wat kan, kan het schelen of je het vaak zegt, maar heb ik dit, past, raar, um, maar of je het vaak zegt of weinig, want uiteindelijk zijn jullie degene die bepalen of um, of jullie wel of niet willen abonneren en wat jullie uh, leuk vinden aan mijn video's, dat zijn jullie. Dus in die zin laat ik het gewoon aan jullie over. Ik zeg het lekker aan het einde van de video. Maudie, Maudie. Ze houdt wel van koken hoor. Maar zoals ik al zei, ik ga niet om de vijf minuten zeggen dat jullie moeten abonneren. Kijk, ik zeg het lekker aan het einde van de video. Want dat is het makkelijkste. En het is misschien ook een heel klein beetje laksheid voor me. Dat ik geen zin heb om, om de video dusdag te bewerken. Dat jullie het elke vijf minuten zien. Wat ben ik toch moe. Ze heeft of een leuke droom, dat ze zo loopt te ginniken, of ze is gewoon gelukkig. Dit is eigenlijk best wel vet hoe dat is gemaakt. Als dat echt in het echte leven zou zijn, dat zal echt super vet worden. Echt. Ik weet niet of dat al bestaat zoiets. Maar ik zie je zo wel naar de competitie. En Heb ik gewonnen. Sophie heeft de derde prijs verdiend. En dat is niet niks. Maar uh, kan nog altijd wat verbeterd worden. Ja, daar geef ik gelijk in. Ze heeft er gewoon geen zin om kennis te maken met mij. Hallo, ik sta hier. We gaan gewoon iemand die we haten. Gaan we naar onze geliefde veranderen. Weet je waarom? Dan tegelijk. Blijf vriendelijk een beetje... Um, eten proeven. Let maar. Eten proeven. Eten proeven. Eten proeven. Eten proeven. En het laatste. Eten proeven. Voorgeven. Maar. Eh, uh, euro kan wel missen. Een goede dag, oh, wat goed voor mij. Oké, okay. niemand gaat me geven. Maar nou niet. Dag. Even een keer eten bestellen. En een Oh. Ik dacht dat ik het niet deed. Schiet op. Ik wil van het vuurwerk af. Ze gaat ook okay. eerst... Eerst gaat ze naar het toilet. Voor ons vervolgens weer... Oh, heel gek. Oké, okay. dan gaan we maar naar huis toe. Iemand is de kerstmuts trouwens op, zie ik. Ga naar huis toe. Oh, om flauw te vallen. Oh, lekker vrezen ben je ook. Is het zo? Ah, wordt wakker. Wakker worden, wakker worden. Kom op. Ik kan het. Gaat ze douchen gaan. Ik heb het al zo lang niet meer in deze kleding gezien. Wij bellen jou, zien Niet jij ons. Mag ook, maar nu niet. Tempo. Kopen. Ik wil gewoon niet. Nee? Ja hoor, ik ben gepromoveerd. Tra la la la la, -la. Uh, gepromoveerd tot, tot het brein. Uh, Sarah is, of ze... Uh, Sophie is gepromoveerd tot het brein. Ze kan nu nog eens 64 uur verdienen en totaal... Het bedrag is 383 per uur. Ze heeft ook nog een flinke ontvangen van 6.699 Blauw. Want op de een zoeken. Bang voor griezel. Wacht, dit wil ik lezen. Dit wil ik lezen. Wacht even. Bang voor ongewenst uh, Ongewenste buitenaardse activiteiten die verontrustend genoeg kunnen zijn om een goede nachtrust te ondernemen. Hallo, die geest doet je helemaal niet, joh. Doe ze even normaal. En we zijn gelijk goede vriendjes. Appartement sleutel geven, doe dat maar. Heb je een geest in je huisdag wel eens? Je kan het, je kan het. 75? Oké okay, jongens, ik ben gelijk gaan werken. Ik hoop dat ik promotie heb, want als ik promotie heb, dan betekent dat dat ik ook gelijk de video ga afsluiten. Want dan... Um, heb ik gewoon gedaan wat ik wilde doen. En ik zit er een beetje doorheen vandaag. Want ik ben, zoals ik al zei, aan het begin van de video behoorlijk moe. Ik heb vandaag gewoon de hele dag gewerkt. Ik heb, hiervoor ben ik gewoon vier dagen lang vrij geweest. Dus ik had die vier dagen gewoon helemaal opgevuld. Maandag zat ik dan uh, met vrienden hebben afgesproken wat uiteindelijk niet doorging. ging. bij het standaard. En was ik heel erg bang voor gaatjes. Woensdag heb ik eigenlijk opgenomen en uh, drie video's bewerkt en, uh, donderdag zei ik op school van 9 tot 6 nee tot 5 sorry en vrijdag en vandaag is dan zaterdag heb ik dan gewoon gewerkt uh, vrijdag heb ik van 12 tot 6 en vandaag van 9 tot 6 maar ik was al om 6 uur wakker omdat mijn zusje me had wakker gemaakt omdat zij om 6 uur op moest dus ik ben al 12 uur op zelfs uh, iets langer dan 12 uur en nou ja, het is gewoon weer. het was koud vanmorgen, het was koud van de middag en ik ben gewoon helemaal op van de energie. En maandag ga ik de kerstboom opzetten. Dus um, dat een beetje. Maar ja, het wil niet zeggen dat ik dit doe tegen mijn zin in hoor, want ik vind het hartstikke leuk om op te nemen. Um, het is alleen dat ik niet altijd uh, alles kan opnemen... Zonder dat ik uh, het speelstukje, want nu ben ik daar expres niet doorgegaan, zodat, pardon, zodat ik uh, toch nog wat leuks te melden heb in de video. Zoals dit, dat ik de promotie heb gemaakt met promotie, een beetje valsspelerij, ja nou, maar dat interesseert me echt helemaal niks. hard uh, werken. Nee, ik ga niet gamen gaan. als jij gaat slapen, dan dan... weet je het? Gelijk slapen, want je gaat zo meteen nog En dan ga je maar lekker gamen. En dus uh, ik hoop dat ik promotie heb gemaakt, en anders stop ik sowieso met de video. Want ik ben gewoon hartstikke moe. Uh, ik wist niet eens zeker of ik een video ging opnemen vandaag. Dus ik wilde het eerst wel doen, toen dacht ik nee, daar ben ik echt te moe voor. Toen heb ik even gedoucht, dacht ik, ja, ik kan het best wel nog doen. En promotie? Ja hoor, ik ben promotie gladde crimineel, laat je zien maximale crimineel. Dus bam, is tot de baas, ongeveer tot de baas. Uh, ze verdient nu nog eens 62 euro per, per uur, uh, voor het totaalbedrag van 450 per uur. Okay. Ze heeft ook de volgende bonus gehaald 8039 simdolaars, een nieuwe kleding. Volgende voor, voor dienst bam. Maar vonden jullie het nou een leuke aflevering? Um, sorry dat het misschien super kort is. Doe nog even een blauwe duimpje omhoog. Hier beneden kan je abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuws en klik ook op de notificatiebelletje naast de abonneerknop. Dan krijg je namelijk een melding elke week wanneer een een video online komt. En mocht je alvast te kijken zijn, dan weet je dat is elke zondag om 7 uur is avonds. Dus 19 h 100 uur. En dan zie ik u graag volgende week zondag om 7 uur met een groet nieuwe video. doei! doei!